Zo, hier is het donker. Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje. Een nieuwe zak hooi. Hij hangt wel een beetje hoog. Hé hey, Blackjack, kijk eens Blackjack. Oh Blackjack, ik heb geen wortels meer, Blackjack. Hé hey, Annabel, oh ben je stout. Vind je niet zo sympathiek meer. Maar je begrijpt het zelf niet. Hé hey, Blackjack, waar is het nu? Hé, hey Blackjack, man. Oh, Joyce, kom maar, Joyce. Goed zo, Joyce. Oh, Joyce. Hé, hey, Blackjack, Appaloosa's. Hé, hey, Roosje. Ik laat je met rust. Hé, hey, Appaloosa's. Joyce, kom maar, Joyce.